De Liebherr CT PWB 2121 is een blauwe vrijstaande koelkast van 124 cm hoog en 55 cm breed. De koelkast heeft bovenin een apart vriesgedeelte en onderin het grote koelgedeelte. De deur van de koelkast is omkeerbaar, zo past deze altijd in uw keuken. Binnenin het vriesgedeelte van 44 liter zit een draagplateau. ...zodat u levensmiddelen makkelijk kwijt kunt. In het koelgedeelte zit heldere LED-verlichting en in hoogte verstelbare draagplateaus. Deze hebben een draagvermogen van wel 30 kilogram. De bediening van de koelkast gebeurt door de thermostaat aan de zijkant. Onderin het koelgedeelte zit een groentelade. Deze is ervoor om groenten en fruit langer vers te houden... In de deur zitten meerdere deurbakken en onderin zelfs een flessenbak. Zo heeft u een degelijke koelkast die dankzij de kleur toch nog een leuke eyecatcher is.